En is in een doek gewikkeld. En plotseling was er een, bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden, alle eer aan God in de hemel. Het vrede en vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt. Daarna gingen de engelen terug naar, naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar, kom we gaan naar Bethlehem. Want God heeft ons voor ons verteld dat, wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken. Ze gingen meteen naar Bethlehem. Bethlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef. En in een voerbak lag het kind. Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hen had gezegd. Had. Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het... Verhaal van de herders. Maria probeert te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden. De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien hebben en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had.